Ja, ook wij zijn blij met deze transitievisie voor uh, warmte. Um, uh, besparen is natuurlijk sowieso ook een, een goede. Niet alleen maar meer andere uh, bronnen gaan aanraken, maar ook minder gaan gebruiken. Dus minder, minderen. Um, wat we ook goed vinden in deze visie is de samenwerking met de inwoners. Uh, samen met hen aan tafel en kijken uh, in de uitvoering uh, wat kan er gedaan kan worden. Dat is top. Um, waar d 66 groes niet zo blij mee is, is dat er tot 2030 geen enkel huis van het gas afgaat in deze visie. Uh, dat zou wat, wat ons betreft beter moeten. Uh, alle zeilen moeten er nu gewoon echt bij, zeker gezien de klimaatopgave waarvoor we staan, uh, als samenleving. Um, zodra een inwoner aan, aan tafel komt, met uh, om na te denken over een uitvoeringsplan, zou die eerste vraag moeten zijn, wat, wat heb je nodig om van het gas af te komen? En uh, uh, waar loop je tegenaan? Om van het gas af te gaan. Dat zou wat ons betreft echt wel terug moeten in die visie. Leg die, die lat hoger en neem als uitgangspunt dat een huis van het gas af gaat. We weten nog helemaal niet hoe het gaat om zo'n huis van het gas af te halen, dus ga daarmee een proef doen bijvoorbeeld. Maar wat ons betreft moet dat echt wel terug in die, in die visie. Niet alleen maar inzetten op besparen, maar ook van het gas af. Hoe gaan we dat doen? Dat was me even voor zover. De heer van der Merwe, uh, ja, die geeft aan tot 2030 uh, nog geen enkel huis van het gas, kan het niet veel ambitieuzer. Ik denk dat we natuurlijk wel degelijk een hoop huizen van het gas gaan halen, maar niet uh, als zijnde ook benoemen in de visie. Omdat uh, het nogmaals mede afhankelijk is van ja, wat voor regelingen komen er. Ik kan mij best voorstellen dat als het voor uh, inwoners heel aantrekkelijker wordt om tegen een hele geringe investering uh, van het gas af te gaan, zeker met de huidige energierekening, dat zij ook gewoon van datzelfde gas afgaan. Uh, om daar gelijk ook een doelstelling aan, aan, aan, aan, aan te koppelen, daarvan betwijfel ik of dat verstandig is, want ja, ook daarvoor geldt, het is afhankelijk van hoe aantrekkelijk wordt het daadwerkelijk voor die inwoner en dat is weer geld afhankelijk en ja, daarvoor zullen we weer op het Rijk moeten wachten met wat voor regeling zij uiteindelijk daadwerkelijk gaan komen. Uh, u, u stelt vervolgens nog uh, meer beschouwing van ja, wat, heb je, wat hebben inwoners, uh, als, als ze de vraag stellen, nodig om van het gas te komen en waar lopen ze tegenaan? Ja, dat is heel simpel. Geld en betere isolatie als ze van het gas af willen. Want een warmtepomp, uh, zeker nog de huidige generatie, die hebben een relatief goed geïsoleerde schil nodig. We zien wel ontwikkelingen dat ook warmtepompen met steeds hogere temperaturen tegen een best nog steeds hoge efficiëntie kunnen werken. Maar ja, dat is dan zo'n technologische ontwikkeling die zich met name de komende jaren verder zal, zal vormgeven. Meneer Van der Meer, bij interruptie. Gaat uw gang. Dank u wel. Nou ja, ik, dat was meer een, een soort opmerking om dat mee te nemen in die gesprekken. Dat als dat gesprek aangegaan wordt, dat aan die inwoner gevraagd wordt. Uh, waar zie jij kansen en mogelijkheden? en uh, Of waar loop je tegenaan? Dat was wel het uitgangspunt van dat gesprek. Zozeer die beperkingen, die, die kennen we, maar uh, dat... Nou, dat, dat zijn ook wel de twee zaken die natuurlijk het vaakst genoemd worden, ook al in het bespaarhuis als wij gesprekken hebben met inwoners die daar binnenlopen. Uh, ja, hè, Dat zijn toch de kosten en inderdaad wat ik net al zei, van als je dan helemaal over wil op een alternatieve oplossing en van het gas af wil, ja, dan moet de schil gewoon op een fatsoenlijke manier geïsoleerd zijn. Uh, meneer Van der Merven voor D66. Ja, dank u wel voorzitter. Uh, ja, geen vraag meer, maar uh, ja, dat, dat visiestukje dat zit ons nog niet helemaal lekker. dus daar, Wij komen daar met een motie over en die gaan we uh, delen met alle fracties uh, in de komende week.